Tichani. Ja, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Um, eerste hulp bij nieuw organiseren. Wil jij hem uh, aftrappen Tichani? Wat biedt Eerste hulp bij nieuw organiseren? Wij willen uh, uh, organisaties binnen verpleging en Verzorging heel graag uh, ondersteunen om een eerste stap te zetten in uh, het nieuwe organiseren. En wat is het nieuwe organiseren? Is de klant echt centraal te zetten? En vakmanschap, vakmensen centraal te zetten, een goede communicatie, zelforganisatie en plezier. En uh, het is een, een eerste hulp. Dus we willen een, uh, ja, bij een workshop laten voelen van hoe het ook anders kan. En hoe je ook op een andere manier met elkaar kunt communiceren. Rondom een, uh, een thema waarbij uh, de klant centraal staat. Dat is een hele ja dank je. Heb jij een aanvulling Jaap, bij de, de korte introductie, hoe zou jij eerst de hulp uh, bij nieuw Organiseren omschrijven? Nou ja, de, je, je hebt het begrip uh, kleine oorzaken, grote gevolgen. En, um, en vaak zie je dat i, i, alles wat nieuw is begint met een plan. En dat moet uiteindelijk vroeg of laat uitgerold worden. En dat plan gaat uiteindelijk altijd... Maar daar kunnen we niks aan doen, hè. maar we, het is uh, 2015, precies 100 jaar nadat Taylor is overleden. Uh, dat plan gaat altijd over de optimalisering van de organisatie. En niet over de optimalisering, wat die Charlie net zegt, van de relatie met de, met, de, met de cliënt. Daar gaat hij eigenlijk niet over. Mm -hmm. De cliënt valt er buiten. En uh, ja, dat klinkt, dat klinkt misschien... Ja, dat valt toch wel mee, maar als ik aan de aan organisaties vraag, teken je organisaties, dan gaan ze een harkje tekenen. En in dat harkje komt die cliënt niet voor. Terwijl op die website staat, die cliënt staat centraal. En met een harkje, wat bedoel je precies met een harkje? Nou, een organogram, hè, met bovenin een, een, een raad van toezicht, en dan een bestuurder, en dan een MT, en dan een hoeveelheid stafdiensten... En dan een aantal mensen die uh, dat wat bedacht is door anderen naar de werkvloer moeten vertalen, en op de werkvloer moet men het dan maar doen. Maar daar komt, in dat plaatje komt de klant voor. Mm -hmm. eh, dus je ziet dat, uh, uh, Taylor zei dat al ooit, Systems First. En wie is eh, Taylor? Taylor, dat is, uh, ja, goede vraag. Taylor was, uh, uh, Taylor schreef het allereerste managementboek mm -hmm. in 1911. Mm -hmm. en, uh, nou, sorry, ik zal daar geen heel verhaal over houden, want ik heb het boek vertaald, dus dan, uh, dan weet je er vrij veel van, zal ik misschien. <lacht> ja. maar zeggen. Maar één van de meest bijzondere dingen in dat boek is wel, wat op bladzijde 2 staat, in het verleden stonden mensen centraal. Dat moeten we niet meer doen, we moeten systemen centraal stellen, Bladzijde bladzij 2. En, en dat hebben denk ik nu, het uh, was nou, uh, 1911 was dat boek, hij is vier jaar later overleden, maar dat, dat doen we nu ruim 100 jaar systemen centraal stellen en mensen die daar werken human resources noemen, mm -hmm. hè, terwijl het human beings zijn. Mm -hmm. We maken maar een klein, van een klein gedeelte van hun kwaliteit te gebruiken. Mm -hmm. Dus dat kan, en dat kan anders? Uh, dat kan anders en ik denk dat het ook een wens is om dat anders te doen. Hè. We zitten hier, uh, dit filmpje wordt gemaakt toevallig op 4 november 2015. En eh, 4 november 2014 zat Martin van Rijn, die zat s'avonds bij eh, Pauw, geloof ik. Hè, of was het toen nog Pauw en ja. Witteman? Mm -hmm. Die zat bij Pauw om het verhaal te vertellen eh, of aan te moeten horen. Hè, hoe het met zijn ouders eraan toe ging. En dan zie je natuurlijk dat wat wij op papier met elkaar eh, opschrijven, er in de praktijk natuurlijk heel anders uit kan zien dan in de werkelijkheid en uh, nou, dat is denk ik hier het uitgangspunt, ja, dat we niet met dat papier gaan beginnen bij de eerste dat we nu organiseren, maar dat we bij de realiteit van alle dag beginnen. Ja, dat en dat, ja, dat klinkt raar, maar na honderd jaar terrorisme is dat vrij nieuw voor mensen. Ja. En met de praktijk van alle dag beginnen, uh, kun jij daar wat over vertellen, Titiani? Wat betekent dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Jullie, jullie organiseren workshops? Eén, ja. meerdere? Meer, eigenlijk twee, maar de eerste workshop is dat we bij de mensen, bij de organisatie, langskomen. Tweede ook trouwens, maar bij de eerste gaan we in gesprek met de cliëntenraad, of met de ondernemingsraad, met de, met, met, met, met de leidinggevende zeg maar, met bestuur en MT. En, en, en de En Met, met name ja. ook, ja, die horen bij, ja. uh, bij de cliënten. Ja. Ja. En daar willen we horen uh, heel graag welke thema's er spelen uh, bij hun in die organisatie. Mm -hmm. En die gaan we inventariseren en, en, en nou, ook overleggen van welke zullen we dan uh, behandelen in de tweede workshop. Ah. En dan komen we weer langs bij de organisatie mm -hmm. en dan zit het uh, hele systeem zeg maar, in, uh, aan tafel, mm -hmm. the whole system in the room het hele systeem, dat zijn dus al de verschillende de, rollen de, de die je cliënten, net noemde, de mantelzorgers, de de de, de, de leidinggevenden, andere andere stakeholders en, en medewerkers, de, mensen, de vakmensen, de juiste, juist, de ja. de juiste vakmensen ja. en de professionals. Mensen uit de ondernemingsraad ook misschien. Ja, de medische wat ik het eigenlijk nog het allerleukste ook daarvan vind, is dat we ook mensen van het zorgkantoor willen uitnodigen. De, de WMO-mensen, um, raden van toezicht, mm. die zitten in de, in de, zeg maar bij de andere stakeholders omdat die eigenlijk nooit worden betrokken bij uh, thema's in de organisatie waar ze wel allemaal hun zeggenschap over hebben en in meedenken. Dus die neem je ook mee in het verhaal van uh, de klant staat centraal. En nou, in die tweede workshop heeft Jaap een, een, een mooie inleiding. En dan gaan we de thema's behandelen in verschillende mixen aan tafel. Het uh, kan een complete mix zijn van, van elke soort één, zeg maar. Maar dat kan ook elke soort aan één tafel. Dat is maar net uh, hoe het op dat moment, uh, ja, wat het meest geëigend is. En uh, we sluiten af met een, een, een WhatsApp groep maken. Sowieso van iedereen die daarbij uh, aanwezig is okay. geweest. Want dan Dat kun is een je... applicatie op de mobiele telefoon, hè? Ja, ja oké. Okay. dan gaat de communicatie heel erg snel en kunnen ze dan, want ze, ze, ze gaan gewoon doen en ze gaan de deur uit met iets van, nou maar daar gaan we mee aan de slag en uh, op die manier kunnen we de eerste stap zetten in, in het, het doen. Maar ja, je loopt natuurlijk altijd tegen dingen aan en als je dan heel snel zeg maar, met die WhatsApp groep contact hebt, Mm -hmm. Want die zijn allemaal bij die eerste bijeenkomst geweest, dan, dan ga je weer verder. Ja, weer verder. Ja, ja, ja, ja. En dat is uh, een eerste stap. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze naar de eerste stap denken: van uh, we hebben nog een tweede stap of een derde stap uh, nodig. We komen we ook langs. Het is uh, geen probleem. Probeer maar maar, proberen dus vliegvuur in feite op gang te brengen. Ja. En oké. En, en, en, en achter is nou als dat de eerste keer het juiste vliegveld is kleine oorzaken groot gevolg dan gaat het misschien daarna wel vanzelf want dan hebben ze eenmaal zitten in een andere setting letterlijk ja ze zijn betrokken ze kunnen elkaar via die whatsapp groep vinden als er wat nodig is en dan vervang je eigenlijk op een denk ik op een uh, leuke logische maar ook uh, noodzakelijke manier verticale verbindingen hè. Uh, door horizontale verbindingen. Dus die verticale verbindingen bedoel je dan net zoals je in het begin uitlegde met dat haakje, ja. dat er door uh, uh, deze en gene ja, hoger in de organisatie ja. plannen ontwikkeld worden, ja. die ja. door anderen onder, lager in de organisatie ja. uitgevoerd moeten worden. Ja, en met de hoop dat ze zo goed mogelijk passen Zeker. bij degene, ja. de klant om wie ja. het gaat. Ja, en die, die klant heeft. zit verder niet aan tafel. Dus. He, dus, dus in die zin proberen we ook woorden als bottom-up te vermijden, He, want dan zou je het vanaf de medewerkers naar boven toe doen. Nee, we willen het niet alleen met de medewerkers doen, ook, maar ook met de cliënten zelf en ook met de cliëntenraad. En, en, en, en dus nou ja, wat Tichani net zegt, met alle stakeholders. Ja. Dus dan, dan doe je toch echt wel uh, zeg maar een, een, een stap verder. En Tichani zei het net al, dat, dat noemen wij, in het jachond heet dat de whole system in the room. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, om van die kant het aan te vliegen en niet dat er een klein groepje is of een plan gaat maken wat uitgerold wordt. Ja, dat is wat we kosten, wat het kost, willen voorkomen. En eh, we hebben dat wel eens genoemd. Eh, we zetten alle kritieke succesactoren bij elkaar. En, en um, wat gebeurt er dan? Wat kan er dan gebeuren? Waar leidt dat toe? Zo'n zo workshop, dat is een, moet ik me voorstellen een dag. Een, halve een, dag. Een, een lange middag zeg maar, een van middag. 1 tot, uh, tot 5 en dan uh, borrelen en uh, informeel wat bij elkaar komen. Maar uh, het leidt tot, tot het voelen hoe het anders kan. En, uh, ja, en, en, en tot inzichten. Van, uh, ja, het is gewoon een hele andere manier van met elkaar in gesprek gaan. En met hele andere mensen, waar je dan normaal zeg maar uh, in het normale systeem mee in gesprek gaat. Van hé, zo ja. kan het ook. Ja, ja. nou maar, maar, wat, je, wat je ziet is dat uh, um, in het regeerakkoord, dat is wel grappig, in, in het regeerakkoord van uh, 2012, wordt het 2, uh, Brugge, Bruggeslaan heet dat, um, daar staat in dat, uh, uh, dat wij meer ruimte moeten geven, bladzijde 2 is dat van het regeerakkoord, bladzijde 2, de bovenste alinea, daar staat in dat wij meer ruimte moeten geven aan de vakmensen. Nou, en je zou kunnen zeggen dat dat is wat je hier probeert, je, je doet een poging om met die vakmensen en de cliënten en de cliënt aanverwanten in verbinding te staan. Want de kwaliteit van de organisatie wordt altijd bepaald in relatie van de vakmensen in de voorste linie, zoals men dat in het regeerakkoord noemt, en de buitenwereld. Daar wordt de kwaliteit van de organisatie bepaald. Weg eens uit, hoe werkt dat? Nou, als jij uh, les hebt uh, op een school, dan wordt de kwaliteit van de lessen wordt bepaald door de relatie van jou met de docent. Hè? Dat, dat is wat er gebeurt. Nou, dat zit je in de zorg. En niet zozeer alleen het lesmateriaal of de module of de methode. Ja, het allemaal. Hè? Maar als die relatie met die docent niet deugt, ja. Ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan wordt het toch ingewikkelder. Dan wordt het toch ingewikkelder. Nou, dat geldt denk ik in een zorginstelling precies hetzelfde. Ja. Als de relatie met, uh, met de vakmensen niet deugt. Of niet lekker loopt, hè? Ja, dan krijg je dus begrippen als liefdeloze zorg, hè? wat op dit moment in is. Of, eh, of dat men niet trots kan zijn op hun werk. En wat je dan vooral probeert te doen, omdat ook in het regeerakkoord staat, we moeten die vakmensen meer ruimte geven om hun werk goed te doen. Ja, die ruimte, doordat ze ruimte krijgen, kunnen ze maatwerk leveren. Maar dan zal de back-office die, die vakmensen moeten ondersteunen, in hun streven, het, zeg maar, de regie te pakken in die relatie met die cliënt. He, waarbij die cliënt aangeeft wat er gebeuren moet. Ja, en dat, ja, dat is toch. Ja, dat, dat, en dat betekent dus ook dat, zeg maar, de frontlinie ondersteund wordt door de backlinie. En niet dat de backlinie de frontlinie gaat aansturen: van zo moet het met allerlei KPI'tjes. Ja, dus het, allerlei prestatieindicatoren. Allerlei, weet ja. ik veel wat we allemaal hoe we benoemen. Vinklijstjes. vinklijstjes ja. hè? En dan dat weer gekoppeld aan, uh, aan allerlei ja. lijstjes die dan weer afgevinkt moeten worden of we wel kwaliteit leveren. Ja. En dan kan het zijn, en dat gebeurt natuurlijk ook, dat we op papier kwaliteit leveren. Terwijl als we dan een cliënt vragen via een camera, dan zegt de cliënt: Nou, ik vind er wel mee van. Om niet te zeggen, ik vind tegenval. Ja. En, en uh, ja, dus dat, uh, ja, dat is wat we. Dat we dat dat is wat we gaan doen. En uh, Tiziani, zou jij misschien uh, uh, vanuit jouw achtergrond, iets, kort iets willen vertellen over jouw achtergrond. En hoe jij uh, vanuit jouw werk in de zorg hebt gezien hoe dat anders kan. Hoe je dat hebt meegemaakt. Nou, ik heb zeg maar uh, vanaf 82 in de verpleeg- gewerkt. Dus, uh, dat is lang. Ja. ja. En uh, ja, daar ben ik ooit begonnen in een verpleeghuis waar zalen waren met, met zes, uh, zes mensen die daar echt gewoon ook een, uh, de laatste levensfase door moesten brengen. En uh, werken als in een ziekenhuis en met heel veel personeelstekort. Maar langzamerhand heb ik wel die hele zorg ook, uh, met name de verpleeghuiszorg ook zien verbeteren richting, neem de kwaliteit van leven staat centraal. En um, de, de, de, de, de bewoner moet centraal staan en, en niet het systeem. En het roepen we al heel erg lang, maar we hebben ondertussen nog best wel veel veranderd. van die grote zalen, uh, daar zijn we nou uh, wel van af. In 2012 was echt vanuit de regering gezegd, nee we hebben nou allemaal één of twee persoonskamers in de verpleeghuizen. Dus de privacy is in elk geval uh, veel beter georganiseerd. En um, dus vanuit de, vanuit de regering is men ook wel heel erg aan het ondersteunen om, om, om, om vanuit, die, um, vanuit het wonen en de, en de privacy, um, de, het leven van de klanten, van de bewoners van verpleeghuizen te verbeteren. Maar daarnaast was het ook gewoon heel erg belangrijk dat je de, de medewerkers zeg maar in een, in een andere modus. ...kreeg van systeemwerken, dus van op een afdeling werken en uh, um, um, um, om tien uur moet er gewoon ongeveer iedereen wel gewassen en het bed zijn en ontbijtje op bed hebben gehad en dan de spoelkeuken schoonmaken en, en de medische... De, we, we waren echt helemaal zo uh, gehospitaliseerd in, in, uh, op werken op een afdeling. En, en, en echt... de route van de dag volgen, zeg jij. Ja, maar niet wat, niet, niet, niet wat de klant ja. wilde. Of waar, waar, waar die behoefte aan had, want uh, die was helemaal onderdeel van het systeem. Dus daarom zeiden we, de bewoners zijn allemaal gehospitaliseerd, die, die vragen helemaal niks meer. Nee, maar dat wordt je binnen twee weken. Word je wel zo gemaakt dat je niks meer vraagt. Want, want ondanks dat iedereen, uh, ik denk dat iedereen de zorg met uh, de beste intenties zo optimaal mogelijke zorg verleent. Maar jij zegt door de manier waarop we dat hebben uh, vormgegeven, dat je zo de routine moet volgen. Uh, van stap tot stap, uh, tegelijkertijd zijn er allerlei behoeften, uh, situaties waar je dan niet aan toe komt, die niet misschien de aandacht krijgen die ze wel willen. Um... Praatje maken zat er niet in, want nee, dat moest allemaal gewoon door, dat moest, uh, f... De zorg stond altijd centraal in behandeling, maar het welzijn, dat, dat, dat was niet een punt. En het wonen, dat was niet een punt, maar dat werd langzamerhand steeds meer dus zeg maar we hebben wel steeds beter de, de, de wonen en de leefomgeving van de bewoner zeg maar letterlijk beter kunnen maken maar het, het hele systeemdenken van wat er bij, bij de medewerkers in zat dat, dat, dat is nog een heel proces en bovendien hebben wij ze ook niet echt geleerd om uh, um, dat ze hun vak heel erg goed zelf ook konden doen dat ze trots konden zijn op hun vak want we, we stelden zelf wel uh, als afdelingshoofd van hoe dat allemaal geregeld moest, uh, moest worden en de beweging die ik de laatste tien jaar echt heb uh, zien gebeuren is gelukkig is dat we richting kleinschalig wonen zijn gegaan en op een heel andere manier ook uh, um, het leven van die bewoner kunnen uh, ondersteunen um, um, de bewoner on een onderdeel van een kleine groep en een onderdeel van een huishouden waarbij ook zelf eten koken of uh, wassen aankleden of, Um, dat, de, de, daar staat het welzijn en de kwaliteit van leven centraal en niet meer het systeem. Dus kon ook veel meer voor, aan, aan de bewoners individuele wensen uh, worden voldoen. Um, de laatste jaren, zeggen we ook, is er ook een groei van, uh, we, we hebben de jaren meegemaakt van die enorme verantwoorde zorg. En dan moesten we echt allemaal vinklijstjes en ik weet niet hoeveel gegevens. Nou, daar ging een tijd in zitten om, om, om dat voor, vooral op kiesbeter.nl. En dan, ja, nou, dan heb je een vinklijstje. Dat, dat, dat, dat is niet hoe de bewoner de kwaliteit van zorg ervaart. Dus gelukkig gaan we nu steeds meer richting, dat heet dan zo genaamd nou, de narratieve kwaliteitsmeting, maar dat de bewoners verhalen kunnen vertellen. En echt ook kunnen vertellen hoe het met hun gaat. Met hun eigen innerlijke beleving en niet zozeer alleen maar hoe de dingen buiten hen geregeld zijn. Precies. Of het op tijd is, of dat het, uh, dat het een mooie dat kleur is. Of dat, uh, het is ook belangrijk dat de, de omgeving aanspreekt. Uh, je hebt veel over de omgeving, maar jij zegt ook wat is die beleving. En de, uh, dus ook misschien wel weer de relatie waar we het net over hadden tussen de uh, degene die zorg verleent en degene die hem ontvangt. Precies, je doet het toe. En vooral in kleinschaligheid kan dat. Als je groepen van zes of zeven hebt, dan doet je levensverhaal daar ook toe. En dan kun je ook gewoon aanpassen aan het levensverhaal van die bewoner. Als die nou graag om tien uur altijd uit bed wil, prima toch? Uh, huisdier meenemen. Ja. Dus Even we kijken welke mogelijkheden er zijn. Die beweging heb ik wel gezien. En daar gaan we met Nederland een heel stuk al in. Uh, daar, daar was ik ook heel blij mee dat we die beweging in Nederland in gingen zetten. En vorig jaar werd er weer zo gezegd dat het allemaal zo slecht was in de zorg. En uh, toen dacht ik: dat, dat kan niet, niet waar zijn. We hebben zoveel goede dingen gedaan. En dan komen die pianodagen weer langs van begin 2000 en. en Waar, waar, waar blijft het nou? We, we kunnen toch ook trots zijn op de dingen die we wel hebben gedaan? En, en uh, daar is Van Rijn toen ook mee bezig, gaan met die waardigheid en trots. En, en, uh, en, en, en al die uh, onderwerpen die daarmee zijn. En wat wij met de Eerste Hulp bij Nieuw Organiseren graag willen doen, is dat we bij de organisaties zelf komen en we hem daar zelf organiseren. En dat niet de organisaties bij congressen steeds ideeën op komen doen. En dan weer in hun eigen organisatie. Gaat het gaan uitvoeren. Weer... Ja. ja. Dus we willen echt een stap naar de mens toe. En, en als je dan, want je noemt een heel aantal elementen in de voorbeelden die je geeft. Wat je hebt gezien, wat er veranderd is. Um, waar ook nog uh, stappen te maken zijn. Um, er zijn steeds meer, er zijn allerlei congressen waar je het over hebt. Uh, er zijn natuurlijk ook allerlei uh, verpleeghuizen en verzorgingshuizen die daarmee aan de slag zijn. Uh, ja, zelf ook binnen de eigen organisatie en in hun omgeving. Um, nieuw organiseren, eerste hulp bij nieuw organiseren, wat is daar dan uh, wat je daaraan toevoegt? Het integrale met elkaar in gesprek gaan. Met al die verschillende partijen betrokkenen ja. rondom de zorg. Ja. En daarmee beginnen. En niet beginnen met, we gaan eerst met een klein groepje weer een mooi plan maken hoe gaan we nou straks bijvoorbeeld uh, uh, waardigheid en, uh, en liefdevolle zorg terug managen hè? want dat is wat er gewoon iedereen weet wel dat dat niet de bedoeling kan zijn hè? Dus, te, dus dat weet men wel maar hoe we dat dan moeten gaan aanpakken ja, dat is dan natuurlijk heel ingewikkeld hè? Nou ja, je, we kennen allemaal uh, de uitspraak van, uh, van Einstein hè? het denken wat het probleem veroorzaakt heeft kan het niet oplossen nou, die, we kennen allemaal die zin, maar we, we vinden hem ook van toepassing behalve op onszelf, Denk ik natuurlijk ook. Hè. Daar ja. mogelijk, hè. Laat daar Zeker. geen ja. en, en en en en wat we willen doen is dat we, nou ja, dat we inderdaad die eerste aanzet A op locatie doen en en gelijk, ja, niet over de mensen, maar letterlijk met de mensen. En ook vooral de mensen die het aangaat. En, en nou ja, het bijvoorbeeld net wat die zegt, uh, noem maar het dwarsgaat als huisdieren, dat kan natuurlijk ook mooi een gespreksonderwerp zijn om, om dat bijvoorbeeld ook gelijk is te bespreken als de aanverwanten daarbij zijn. He, of de buren, of wie, whatever. He, want dat, dat kan natuurlijk ook. En, um, ja, dat, en dat blijkt toch dat dat vanuit de system is dat toch allemaal zeg maar, best heel lastig uh, uh, handen en voeten te geven iedere keer weer. Als je niet die verschillende mensen die gewoon met, met met dit ja. geval, met zo'n, hoe ga je om met bijvoorbeeld dus een huisdier ja. uh, in, de, in, in het uh, huis. Ja. Daar heb je dus verschillende betrokkenen in de organisatie en uh, bijvoorbeeld Buiten, mantelzorgers ja. rondom uh, ja, degene die daar woont voor nodig. Ja. En als je dat niet bij elkaar brengt, dan... Ja, gebeurt dat waarschijnlijk niet. Kijk, als, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld een... Uh, een uh, een soort boerderij hè, uh, of een voormalig boerderij die nu omgebouwd is voor mensen waar, uh, met alzheimer en, uh, en uh, mensen met een verstandelijke beperking en uh, van alzheimer weet men hè, we hebben, we recentelijk hebben we die discussie gehad over die, uh, die voordeuren hè, die we dan met uh, plakplastic uh, op kunnen plakken okay. nou, dat, uh, Daarom bewaar ik nog mijn oude platen, zal ik maar zeggen, dan weet ik nog hoe fijn het vroeger was. Maar, maar dat geldt voor boeren bijvoorbeeld, die hebben ook hun lievelingsdieren. Dus, dus ja, je moet er toch niet aan denken in een normaal tehuis, dat men zegt, nou hij, hij wil spaard meenemen. Ja, toch zijn er instellingen die dat doen en die dat kunnen. En eh, nou, die hebben dan A, ah, is het een verbouwde boerderij, maar goed nog wel met stallen en een wei. En, en die boerderij zit nu zeg maar rondom gebouwd in een Phoenix locatie. En er zijn genoeg uh, mensen, uh, in ieder geval vaak meisjes, die natuurlijk dol fantastisch vinden om voor zo'n paard te zorgen. Nou, eh, paardrijden is een vrij dure hobby, dus uh, dat is ook niet voor iedere ouder weggelegd om dat voor zijn dochter of zoon te regelen. Nou, en dat kan dan daar te plekken ook. En dan kun je zeg maar een soort en en situatie creëren. Doordat je zegt, ja wat letterlijk onmogelijk was, blijkt nu in één keer mogelijk te zijn. Maar dan moeten we wel de whole system in the room hebben. Ja. Nou, anders komen we niet op dit soort ideeën. Dan schieten we gelijk in de weerstand. Ja, bijna helemaal belagerd. Nou ja, ik ken allemaal de verhalen van Hans Becker. Dat iemand met zes poezen uh, uh, overweegt uh, te komen. En wat voor discussies dat dan allemaal gelijk oplevert. Ja, terwijl dat in, in, in, vanuit de regeltjes kan natuurlijk ook allemaal niet, laat dat duidelijk zijn. Ja, als je kijkt vanuit de mogelijkheden en de manier hoe we dat met elkaar kunnen organiseren, why not, moet kunnen. Dus, uh, uh, en als het dan gaat over die mogelijkheden, uh, lijkt me ook wel complex. Bijvoorbeeld uh, inderdaad iemand uh, die gaat dus uh, verhuizen en die wil zijn paard meenemen. Ja. ja. Uh, dit is een, een situatie bij zo'n workshop, hoe, ga, hoe moet ik me dat dan voorstellen, hoe, ga, hoe, hoe gaat dat gesprek? En hoe kom je op die mogelijkheden? Of hoe onderzoek je dat? Of hoe, hoe, hoe, kan, hoe zou dat kunnen gaan met de verschillende partijen die dan aanwezig zijn om de tafel zitten? Nou, ik denk dat het in ieder geval begint met de, de, de, de basishouding van eh, wat wij dan tegenwoordig noemen JA-EN. Eh. En, en... En dat we dan niet gelijk beginnen, ja daar hebben we regeltjes voor, en dit en dit en dit. Natuurlijk hebben we dat ook allemaal, hè? maar we kunnen natuurlijk ook eens kijken van ja, inderdaad een uitdaging. Daarom, daarom is het ook maatwerk wat we steeds zullen moeten leveren. Ja, ja, ja. Maar, goed, maar, maar goed, dan nog ook al kom je tot de conclusie, hè? Laat, laat maar even zeggen dat het absoluut onmogelijk is. Dan is het misschien toch wel een eerste signaal, omdat vaak blijkt dat als iets eenmaal begint, dan wordt het toch een patroon. Steeds meer mensen gaan dit type vragen stellen. Zou dat kunnen? He, en dan zie je natuurlijk toch dat vaak een, een organisatie natuurlijk toch neigt, zeker als die ook klantvriendelijk wil zijn, om te zeggen, nou misschien moeten we er toch eens over nadenken. He? Want uh, ik, ik, ik heb, die vraag nu al twee keer hebben we negen gezegd, maar nou komt die de derde keer voor, we moeten daar toch even serieus met elkaar over praten, voordat we weer zo makkelijk nee zeggen. En hoe kunnen wij met elkaar het organiseren, dat we ja en kunnen zeggen. He? En ja en in dit geval, wij, zullen het, wij willen het wel faciliteren, en het N-stuk zit dan misschien, dat het onderhoud daarvan en het dagelijks onderhoud daarvan, dat we daar eens even met z'n allen naar kijken hoe we dat op een slimmere manier kunnen aanpakken dan te doen gebruikelijk. Wat bedoel je dan met het onderhoud ervan? van nou, nou, dus zo'n paard, of uh, mag ook ook het niet een paard te zijn, kan ook een koe zijn hoor, dus... Uh. Ja, ja, ja. Maar ja. het kan <laughs> en, ook een hondje zijn, en waarvan, ja, dat kan ook, ja. waarvan ze heel vaak zeggen, ja, maar dat uitlaten Dat nou, uitlaten, nou, of, of hoe zit dat doet, dan? En hoe gaat dat dan huh? met die katabak en uh, ik ben alleen tevoren? Ja, ja. ja. Nou, Dat is altijd ja, maar. En, zijn en niet kijken van, hoe kan het wel? En er zijn best veel mensen die zeggen, nou, ik wil best een leasehondje hebben, zullen we zeggen. Maar daar wil de vakantie mee zitten, en uh, dat wil ik niet. Maar het kan best zijn dat de mensen zeggen, nou, zo'n hond uitlaten, dat zijn helemaal niet zo'n punten trouwens. Ik heb tegenwoordig een stappenteller op mijn iPhone, en ik moet er ook 10.000 per dag maken. Nou, kan ik dan beter met de hond doen, van de buurvrouw die moeilijk te benen is. Uh, dus, ja, op die manier kun je eens even kijken van... Uh, Precies, dus als dan dus inderdaad die buurman aan tafel zit. En okay. dit is een situatie, dan kan er zomaar een idee komen ja. waar een manager uh, of iemand die beleid schrijft of uh, die cliënt zelf ja. niet aan had gedacht ja. en dat je, dan ga je zien van, hé. Hey. Ik, ik heb een keer toevallig live, <laughs> zullen we zeggen, een keer zo'n gesprek waar ik per ongeluk in verzeild raakte omdat die aan een tafel gebeurde zoals wij hier zitten waar ook nog een ander gesprekje ergens in de hoek plaatsvond. Ja. En toen, en toen was er een, een vader, uh, die ging over zijn zoon met een verstandelijke beperking, maar die zoon vond zwemmen zo geweldig. En, uh, en, en die vader die zei, nou, ik vind het ontzettend jammer dat dat maar één keer in de zoveel tijd kan gebeuren. Nou, en toen, on, en toen had hij zijn andere, uh, de broer van die jongen was er ook bij, dus een andere zoon. En toen zei die andere zoon zomaar spontaan, <laughs> ja maar dat zou ik ook wel willen met mijn broer. Want ik hoef eigenlijk nooit wat bij mijn broer te doen, want hij is altijd hier. He? Dus dan ja. ontstond uh, uh, een heel ander gesprek. Mm -hmm. en, nou, en, nou, dat, maar dat weet je niet. Uh, uh, die broer had waarschijnlijk uit zichzelf ook niet aangeboden in een andere setting. Nou, dan ga ik dat wel doen. Als ze thuis was, was er misschien ook over gesproken. Maar die vader, die kwam dat... En dan zie je ook hoe de houding van mensen aan, uh, veranderd is, want die vader legt dat als wens neer bij de instelling, hè, die natuurlijk gelijk denkt, oh jee, maar kost dat wel niet, want uh, iemand moet uh, begeleiding hebben en weet ik wat meer. Nou, toevalligerwijs uh, zit zijn andere zoon er ook bij, en op dat moment ontstaat er pas het gesprek wat je wil hebben. Mm -hmm. In het hier en nu. Ja. Hè, van, oh kijk, zit dat zo. Nou, dan kunnen we met elkaar eens even gaan praten, hoe, we, hoe geven we het handen en voeten. Oh, dus... En, Oh, gaat dat, moet ik me dan ook voorstellen dat jullie zeggen net, van, nou, dan heb je een, een start en een begin en uh, aan het einde heb je ook zo'n WhatsApp-groep. Maar ja. die Johnny zegt net, er ontstaat ook iets van een gevoel voor dat nieuwe organiseren. Is dat, kan ik dat, ik heb het idee dat ik dat nu ook ervaar als jullie dat vertellen, <laughs> dat ik zoiets heb van, oh, maar als je dat dan dus zo doet, dan kun je dus op allerlei, in allerlei situaties kun je misschien meer verschillende mensen bij elkaar brengen of anders gaan kijken en kijken van hoe, nou, hoe daarna komt dan misschien wel de vraag hoe gaan we dat organiseren omdat je mogelijkheden ziet die je uh, binnen de manier waarop de organisatie van dag tot dag vorm krijgt niet, gezien niet op die manier kan zien of ja. niet, misschien niet handen en voeten aan kan geven en daar helpen jullie dan misschien ook bij om na te denken hoe kun je daar dan handen en voeten geven? Of ja. is dat dan vooral wat uit de gesprekken naar voren komt? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou belangrijk is dat, nou, zoals je het zelf denk ik net zegt, dat je niet de, de organisatie als uitgangspunt kiest met al zijn mogelijkheden, maar vooral vaak ook zijn onmogelijkheden. Maar dat je het organiseren als, als uitgangspunt kiest. Laten we het nou kijken, hoe kunnen we het zo organiseren dat het wel kan? in plaats van dat we de hele tijd roepen. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken binnen het oude systeem. Hè? Dat is wat Einstein al zei. En dat is wat we net zeggen, daar heb je dan misschien geen tijd voor. En daar heb je geen tijd voor en te druk voor en het kost misschien ook wel geld. Hè? Want ja. een hele middag moet iemand ermee naar, naar, naar het zwembad toe. Nou, dat, dat is kostbaar natuurlijk qua begeleiding. Maar goed, als we die begeleiding op een andere manier kunnen organiseren, waarbij die ander zegt, nou eigenlijk altijd al willen doen. <laughs> he? Die heb je ook gelukkig nog, dat ja. ze denken ja, wij worden overvoerd met met, met, met uh, en dingen, maar met, met aanverwanten en weet ik veel wat, is het ook gewoon een plezier om dat met die mensen te kunnen doen. Ja. Je, je doet ook jezelf een plezier. Ja. En wat ik dan heel mooi vind is waarom of ook bijvoorbeeld een zorginkoper erbij zit, of uh, uh, iemand van de WMO, of iemand van de Raad van Toezicht, dat die dat dan ook echt voelen en zien. En uh, ja, maar werkt het zo. Want ze hebben wel heel veel invloed vanuit hun positie, vanuit bijvoorbeeld hun zorgkantoor. Maar ze, deze gesprekken maken ze nooit mee. En dan ben je er, ben je ook gewoon, want je bent ook een onderdeel daarvan. Dat vind ik juist het mooie er ook van, dat, dat we hopen dat daar ook mensen inzicht aan krijgen. En voelen hoe het, uh, hoe het kan werken. Maar, en dat waar, niet waar... altijd de regels voorop staan. Want waar, waar, wat is dan wat je daarin aan mogelijkheid ziet? Wat kan er dan gebeuren? Waarom is dat um, belangrijk? Omdat we, um, we als organisatie zeg maar, heel vaak het gevoel hebben dat we allemaal aan allemaal regels moeten voldoen. Om bijvoorbeeld een, de, de tarieven op een hoger niet op 90 maar op 92 te krijgen vanuit het zorgkantoor. Of dat de WMO allemaal... Uh, regels bedenkt waarom of dingen wel of, uh, of, of niet kunnen en die regels die staan soms haaks op wat een klant eigenlijk nodig heeft en je moet ook durven als organisatie om bijvoorbeeld langs de regels te gaan of sommige regels zijn in het leven geroepen waarvan je denkt waarom zijn die er eigenlijk eh, soms zijn die vanuit de ondersteunende diensten of vanuit de uh, de administratie, dat je allemaal dingen uh, moet doen en waardoor dan in één keer dingen niet kunnen. Maar dat die ook, daarom vind ik het belangrijk die er ook bij zitten, want dan zien ze ook van ja, maar wat onze regels geven beperkingen in plaats van, van uh, mogelijkheden, zeg maar. En wat zouden we moeten doen, of kunnen doen om, uh, misschien wel an, om meer uh, als wij daar een rol spelen in hoe de zorg tot stand komt, He, via regels, hoe kunnen we daar dan anders naar kijken, misschien ook. Zodat er meer de mogelijkheden, zoals we die net bespreken. Uh, misschien, misschien wat meer lef hebben en durven. Um, van het ministerie hoor ik van. Uh, ja, maar een heleboel van die regels hebben wij niet bedacht. Want het wordt altijd gezegd, nou, dat komt van het ministerie. Maar soms zijn het helemaal allemaal interne regels die we zelf allemaal als organisatie bedacht hebben. En uh, ja, soms moet je, moet je een beetje lef hebben om dingen de los te kunnen laten. En, nou, minder regels en minder administratie, meer aandacht voor de klant. Ja. Ik vind het niet zo moeilijk, maar. Het is, je moet maar durven. Nou, daarom ben je de eerste hulp ingesprongen nu. Ja. ja. Zodat andere mensen daar weer uh, um, van kunnen profiteren. Ja. Nou ja, en wat ook het mooie zou zijn, is dat als je, als je het bij meerdere organisaties kunt doen, dan kun je ook die organisaties onderling weer verbinden. En dan, en dan uh, kun je ze dus ook nog aan ideeën helpen, hè? van bij ons wil dit. Hè? Mm. Stel dat zo'n vaak zo'n voorbeeld van zo'n paard. Nou, dan denk je, oh van Hip, ja, dat zou best kunnen, zo hebben wij er nog nooit op die manier gekeken. Ja, ja, ja, precies. Maar je hebt natuurlijk heel veel, uh, uh, van oudsher hebben we natuurlijk ook uh, kinderboerderijen gehad. Eh, maar dat was ook weer iets helemaal los van de werkelijkheid, zal ik maar zeggen. Eh, nou, op zo'n kinderboerderij, stel dat die in de buurt staat van een uh, verzorgingstehuis. Nou ja, dan zou dat kinderboerderij, daar zouden natuurlijk ook dieren kunnen lopen, die horen bij die mensen die... Uh, ja, ja, ja. Eh, nou ja, dat, dat soort dingen. Maar dan, dan zul je ter plekke, zul je even moeten kijken en dan kun je ook maatwerk leveren. En dan, en dan, nou ja, en dan, en dan komen we ook in de wereld die iedereen altijd zo'n onzinnige zin vindt. Vind. maar die natuurlijk wel bestaat als je er op een andere manier over nadenkt. Je kunt meer met minder doen. Dan zegt iedereen altijd, ja dat kan niet. En dat kan natuurlijk wel, als je dingen gaat delen. Als het paard zowel bij het verzorgingshuis hoort als bij de kinderboerderij, ja dan kun je delen en dan ja. heb je maar één paard nodig waar iedereen plezier van heeft. Nou en, en in plaats van uh, uh, tegen de een nee zeggen uh, uh, en, en een ander daar een los paard staan wat eigenlijk van niemand is. Uh, dus ja, nou, zo kun je natuurlijk met elkaar naar een heleboel uh, facetten kijken. Uh, uh, ja, niet iedere instelling met mensen met een verstandelijke beperking die in de praktijk vaak iets met paarden doen. Ja, hoeft daar een hele eigen instelling, een hele manetje voor in te richten. Dat kan natuurlijk ook met de zijnde manetje in de buurt. Ja, precies. Dus ook waar dat, wat dat betreft, dan zouden er misschien inderdaad wel voorbeelden op tafel kunnen komen waarvan in eerste instantie gedacht wordt, oh, maar gaat dat niet allemaal veel meer geld kosten ja, en inspanning? Ja. Zeg je ook, van door de, door, uh, uh, vanuit ja-en kijken, ja. naar de mogelijkheden kijken, komen er misschien wel oplossingen die ook vanuit de WMO... Invalshoek misschien wel juist ja. interessant zijn, want als die ook aan tafel zegt en die, die heeft in het vizier ja. van oh, maar we zitten daar met de kinderboerderij. En daar is uh, behoefte aan een paard. Ja. Is gebleken uit onderzoek ja. bijvoorbeeld. Ja, was ja. ja um, Dan kunnen daar ook weer verbanden gelegd worden Zeker. die je gewoon waar je gewoon niet op komt als je ja. je dag tot dag ritme zit. Nee, wat dan, en dan, en dan iedereen, druk hebt met waar je nou, wat je moet doen. Iedereen kijkt vanuit zijn systeem. Ja. En die denkt dan maar twee dingen, hè? Ik bedoel, iedereen die dit filmpje ziet weet dat. Er zijn met twee dingen waar ze aan het denken: dat is meer werk en dat is duurder. Ja. Nou, en dat omdenken, hè? daar gaat het hier over. Mm -hmm. hè? Dat, je, dat, je, dat je dus denkt: ja en oké, okay, maar dan zullen we ook tussen de oren even iets los moeten laten. Want anders komen we er op deze manier niet uit. En, en dan, nou ja, wat Tiani net al zegt, we zijn er al jaren mee bezig. Hè? En toch, eh, vorig jaar met zeg maar, de situatie met de ouders van Martin van Rijn, zie je dus dat, in de, dat het op papier, laat ik dat nog zijn, dat het klopt. Dat mensen het ook allemaal met de beste bedoelingen doen. Hè. Daar is denk ik ook helemaal geen enkel misverstand nee, over. Niet. Maar dat het toch in zijn uitvoering dan op allerlei eh, onmogelijkheden stuit. Want niemand wil dit. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Niemand wil dit. Ja. En toch gebeurt het. Ja. Dus dat betekent toch dat, maar goed, we hebben dat ook eerder gezien in, met organisaties, hè, de, tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat organisaties in staat zijn dingen voor elkaar te krijgen die niemand wil. Nou, dat is soms heel prettig, hè? <laughs> als het, uh, maar het kan ook heel vervelend uitpakken. Ja. Omdat ja. die organisaties op een gegeven moment, ze heten ook rechtspersoon, de baas worden over de gewone mensen. Mm. Nou, dat, dat, dat wil je weer terugdraaien, zeker als het over. ...waardigheid gaat en die zorgen. Dat kan niet. Ja, ze moeten Organisaties een middel... kunnen dat niet leveren, mensen moeten dat leveren. Zou je misschien kunnen zeggen ook dat ze een middel vooral moeten zijn en niet een doel op zich. Ja, zeker. En ja. ben nog wel even nieuwsgierig ook naar als ik uh, me zo inleef in... Uh, ...ik ben een, uh, iemand die zorg verleent. En ik zit aan tafel bij zo'n uh, Eerste Hulp bij nieuw Organiseren Dag workshop. Um, en jullie hebben het over vakmanschap en plezier. Kun je daar wat over vertellen? Wat, waar gaat het dan over? Uh, wat is dan dat vakmanschap? Uh, wat is dan vanuit dat nieuwe organiseren waarom jullie dat een belangrijk uitgangspunt vinden? Zeg maar de, de verzorgende vind ik bij uitstek de, de vakman of de vakvrouw richting uh, het leven en de kwaliteit van leven voor de bewoner. Uh, zij weet gewoon van uh, 24 uur per dag kan ze die bewoner ondersteunen en in het uh, eigen leven leiden en ze is een uh, vakmens in dingen uh, uh, zien en signaleren uh, bij die bewoner wat wel of niet uh, klopt in in in zijn eigen uh, leefstijl en ze kan heel prima op het moment wanneer het nodig is een, uh, een andere deskundige, een behandelaar, uh, een, een, een arts of een uh, een fysiotherapeut of een psycholoog inschakelen omdat zeg maar op dat moment die deskundigheid nodig is um, dus ik zie de, de, de verzorgende juist als degene die, die het belangrijkste persoon is tussen de, de, de, de cliënt en en, en en het vak bij uitstek andere vakmensen of professionals maar zeg maar de, de, de dokter of de fysiotherapeut of de psycholoog die komen er allemaal even een uurtje per week misschien of de behandelaar komt even langs omdat er somatisch iets aan de hand is en gaat dan weer weg of de psycholoog die doet een observatie en die geeft dan terug van, van nou maar als je zo en zo die benadering zou toepassen dan gaat het misschien beter met die meneer of mevrouw in de, in de communicatie maar die gaan allemaal weer weg. Maar die verzorgende is juist degene waar het uh, allemaal blijft draaien. Die moet het uitvoeren. En die moet de benaderingswijze toepassen. Dus voor mij staat echt uh, de verzorging uh, nummer eens? één. Ja. Als vakmans. Maar ja. je zegt dan dus, jullie zeggen dan gebruiken dat woord vakmanschap heel uh, nadrukkelijk. Um, dat is blijkbaar dan, lijkt dan alsof daar dan meer aandacht voor kan zijn. Dan wat er nu nog is. Dat moet zij misschien wel. Moet zijn zelfs. Ja. Moet zijn. Ja. Waarom? Nou ja, de, de, um, ik heb aanvullend. Um, ik gebruik vaak als grapje. Hè, McDonald's is een restaurant, maar er werkt geen enkele kok. En, um, en dat kan zo functioneren omdat het barst van de regels. Hè. En uh, nou, een, een van onze stellingen is ook, ja, waar regels zijn, is geen aandacht. En een vakman, euh, laten we even een, een, een kapstokje bijvoorbeeld op pakken, of een kapper. Ja. Kijk, die kiest als uitgangspunt voordat die begint jouw hoofd. Hè? Ja. Ja. He, anders spreken wij ook over een Bloempotkapsel. He, als, die, nou, als die de regel als uitgangspunt neemt, alle mensen zijn gelijk en we moeten ze gelijk behandelen. He, dan komt hij met een bloempot. Erin. He, nou, en, en, en, en, en dat hebben mensen die veel met regels hebben, die hebben dat zelf niet zo in de gaten. Maar die zijn iemand die vanuit regels werkt, is ongevoelig voor de context. He, dus die zegt, nou dat wil niet zeggen dat regels in een organisatie niet fijn zijn. He. Het is toch wel fijn dat wij bij wijze van spreken allemaal rond de 26e ons salaris eh, krijgen. Hè? Ja. Nou, dus, dus in die zin is het hartstikke goed dat de loonadministratie zich vooral aan de regeltjes en de afspraken houdt. Maar mensen eh, die dagelijks met klanten werken, die hebben de hele dag te maken met, met eh, ad hoc-achtige eh, dingen. Want ja, vandaag ligt die klant er niet zo goed bij of voelt zich niet goed of heeft zin in een praatje of whatever wat er is. Of er is iets vervelends gebeurd in de, in de familie. Is steeds anders en er is steeds anders en wat je dus ziet is dat vakmensen die werken zeg maar van buiten naar binnen en en leken hè, zoals bij mcdonald's met alle respect overigens die werken van binnen naar buiten dus die hebben de regel zo moet je doen mm -hmm. zo lang moet de hamburger erin zo lang moet dit zo lang moet dat zo lang moet ze zo lang moet zo hè, zeg maar even wat we ook met de traditionele thuiszorg een poosje op die manier eh, gedaan hebben waardoor natuurlijk de aandacht voor, waar het over gaat, is volledig weg. Je gaat er impliciet van uit dat die aandacht deugt als ik me exact aan de regels houd. Nou, Dat gaat natuurlijk niet als je met mensen werkt. Met producten als hamburgers gaat dat nog prima. Maar als mensen iedere dag letterlijk anders bij liggen, die hamburgers liggen er iedere dag hetzelfde bij als het goed is. Als ze diepvriezen niet per ongeluk uitgeschakeld is. Maar, maar, maar, maar dan moet je dus maatwerk kunnen leveren. Net als een kapstap of een kapper dat kan. He, dus die heeft het vak, zoals dat heet, in de vingers. Nou, en daarom praat je ook over vakmanschap. He, dus een vakman werkt van buiten naar binnen. En dat is wat je hier... En vooral als je in de frontlinie, he, waar het regeerakkoord over spreekt, die spreekt ook over vakmensen. He. Die heeft het niet over professionals of zo. Nee, die heeft het over vakmensen. En juist vakmensen hebben de, die kwaliteit dat ze van buiten naar binnen werken. He. Dat doet een visueleerder ook. Een visueleerder begint... Met hoe ligt die vis erbij, letterlijk, hè, als het een, een, een vis is, en dan zet hij zijn mester in. Hè, dus het begint aan de buitenkant. En dan is vakman. En dat is wat je eigenlijk iedere cliënt wenst. Hè, dat hij aan de, aan de andere kant, namens de organisatie. Een vakvrouw of vakman treft die weet hoe hij moet improviseren. Op het moment dat de situatie anders is dan, dan standaard, zullen we zeggen. En dat hij dan ook nog weet dat hij mag improviseren. Tuurlijk. Dat, daarom staat ook in het regeerakkoord, hij moet de ruimte krijgen om dat te kunnen doen. Ja. He, want als je natuurlijk zegt, ja, je bent van de regeltjes afgeweken, omdat je improviseren. dat mag dus niet. Maar er staat wel in de collectieve ambitie van de organisatie, de klant staat centraal. Nou, dan mag dat dus wel. Dus kan ik me dan ook zo voorstellen dat in de workshops het ook onderwerp van gesprek dus kan zijn als het gaat over dat nieuwe organiseren. He, je geeft dus duidelijk aan bij het uh, oude organiseren of het bekende organiseren. Um, daar is hier dus weinig, of, of niet genoeg, ruimte voor. Het nee. zou meer kunnen zijn zodat we ons meer op mogelijkheden kunnen richten en op de doelen die we nastreven, de, de klant centraal, de medewerker centraal, ja. de mogelijkheden centraal. Um, kan ik me dan ook voorstellen dat bij zo'n uh, zo workshop dat ook daar het gesprek over gaat van hoe, hoe staat het er eigenlijk voor in hoe wij dus de dingen organiseren in onze organisatie. Ja, juist nou ja, dat zei nu ook al, daar is eventueel ook die tweede workshop voor de bedoeling. Maar dat je in feite zegt: kijk, in het oude organiseren, wat wij overigens algemeen manager noemen, uh, uh, uh, is, zijn de vakmensen in handen van de managers. Uh, en in het nieuwe organiseren, zou je kunnen zeggen, is de organisatie weer in handen van de vakmensen. Mm -hmm. En dat is het grote verschil. Dus dat, dus dat, dat is de paradigma shift. Die, als je het zo wil noemen, de verandering in discours, zoals dat in het, op de universiteiten heet. Ja. Ja, en, en, en, dat, en wat je ook steeds leest over transitie en transformatie en allemaal dingen. Maar die gaat erover dat je in dit type organisaties, bij uitstek in de zorg, maar dat geldt ook voor het onderwijs, dat geldt ook voor de politie en dat geldt ook in de sociale wijkteams bij gemeentes dat die organisaties weer in handen komen van de mensen die op de werkvloer lopen. Dat is wat je, wat je wil. En dat betekent dus voor de leidinggevende een belangrijke rol, dat ze dus dat primair proces, zoals dat dan heet in het bedrijfskundige in het jargon, dat dat, dat, dat dat primair proces heel centraal staat. En niet de planning en controlecyclus, met alles weg. Ook belangrijk, maar pas als dat primair proces deugt. Ja. Niet andersom. Nou, dat is echt wel. En uh, kort gezegd, wat zijn dan de effecten? De, wat, wat biedt dat dan een leidinggevende in dit geval? Uh. Als je daar wel zo naar gaat kijken? Dat haar stijl van leidinggeven ook zich aan zal moeten passen. Dat zal echt een ondersteunende stijl moeten zijn. Ze is er om de vakmensen in hun kracht te zetten. En, uh, ja om hen te ondersteunen dus nou, dat heet zo mooi coachend leiderschap dienend leiderschap heb dien je ook nog. Ja, ja heb je ja. Ja. ja dat is een heel andere stijl dan van bovenaf uh, opleggen nu zijn we wel een hele echte, uh, richting van uh, dienend leiderschap en van we zeggen het op papier sowieso maar dat moet wel vanuit je hart uh, komen en ook daar in zo'n workshop kan kan het prima zijn dat zo'n leidinggevende in één keer tot inzicht komt van Hé, hey, daar kan ik ook nog wel eens wat uh, een stap in doen als uh, de vakmensen centraal... Als ik zeg maar dan... Eigenlijk moet zo'n stap terug. En kijken wat gebeurt er en waar hebben ze mij nodig. Hij is onderdeel van hoe moet hier dan georganiseerd worden, in plaats van dit wil de organisatie. Een mooi voorbeeld wat wij vaak gebruiken als metafoor is een terras. Op het terras zitten, zeg maar, de heel, alle stakeholders zitten op het terras. En die willen maatwerk uiteraard, hè, die willen geen standaardverhaal. En, eh, en de serveerster, hè, wat in feite zou je nou ook kunnen zeggen de verzorgende is op dat mm -hmm. moment. Of de wijkagent, of de docent, of wie dan ook. Maar in ieder geval iemand die dan op dat moment in de frontlinie ziet. Die, die, die kan alleen dat maatwerk maar leveren als ze kan gaan over de dingen waarover ze op dat moment moet gaan. Kunnen we weliswaar met elkaar afgesproken hebben in de menukaart. Maar je kunt maatwerk leveren, ook al zitten we met z'n op een terras, eh, op het moment dat die serveerster mag zeggen: Dit heb ik afgesproken met de cliënt, back-office, zorg dat het voor elkaar komt. Eh, in een restaurant hebben we dat en in een café hebben we dat stilzwijgend met elkaar afgesproken. Ja. En je ziet ook dat restaurants en, en cafés ook niet makkelijk die harkstructuur tekenen, want die voelen op hun klomp er al aan. Dat dat niet klopt. Mm -hmm. Zoals een gemiddelde mm -hmm. voetbalclub dat ook niet tekent. Mm -hmm. Want die weet wel, een voorzitter weet wel van een voetbalclub. Joh, ik heb helemaal niks te vertellen over de F4. He? Daar gaan hele andere <laughs> mensen over. Ik heb wel iets te zeggen over of ze wel of niet op kunstgas spelen. Noem maar dwars gaat. En dat er een kunstgas georganiseerd moet worden. En dat er überhaupt trainers zijn. Maar over de inhoud van wat er precies iedere zaterdag gebeurt op het veld. Op zaterdagochtend. Daar bemoei ik me helemaal niet mee. En daar ga ik ook niet over. Nog sterker, daar wil ik ook niet over gaan. Ook al ben ik er strikt genomen misschien wel verantwoordelijk voor. Als ja. er iets misgaat. En als je even teruggaat naar het, het terrasje, dan zou het soms ook zo kunnen zijn dat de keuken bepaalt wat er aan de buitenkant gebeurt. Dus Dan moeten ah, nou ja, de, je... moet de serveerster weer terug van nee, uh, sorry, maar dat, dat kan niet, want... Of het is op? Ja. Huh? Tuurlijk. <laughs> zeg het maar, maar dan kan de serveerster niet doen waar ze eigenlijk het liefste zou willen doen omdat de back-office de keuken bepaalt wat er aan de voorkant moet gebeuren. Ja. Dus dat is een beetje de... Ja, ja dus dan schets je eigenlijk wel heel duidelijk, je hebt gewoon steeds de, de werkelijkheid. Elke situatie die heeft steeds met die verschillende uh, lagen in een organisatie, verschillende rollen, verschillende ja. plekken te maken. En uh, doordat we zo'n harkje gebruiken en, en ja. directe formele afspraken en lijnen hebben en regels, kunnen we uh, uh, Vraag de situatie soms gewoon sneller handelen, creativiteit, ruimte afwijken, improviseren. En ja, dat is weer de kern eigenlijk waar het dan over gaat. Als je daar meer ruimte voor kan zijn, dan kan uiteindelijk diegene op het terras zo optimaal mogelijk bediend ja. worden. Ja. Maar uh, dan kan misschien dus ook wel... Uh, daar zit misschien ook wel een link met dat plezier nog. Ah, ja, uiteraard. Uiteraard, wil je, wil je dat is. Nou ja, vakmensen hebben meer plezier in hun werk als hun klanten meer tevreden zijn. Zo werkt dat toch wel. He? Ja. Ja. He? Ik heb vroeger wel eens een docent gehad en, en dan zei ik wel eens voor geintje, heb je goede les gehad? Ja, ik heb alle 15 sheets heb ik behandeld. <lacht> He? ik, oh. <lacht> <lacht> ze hebben ze wat van geleerd. Nee, daar heb ik niet op gelet. He? Want ik moest er uh, iedere vijf minuten één de heenjassen. Dus, uh, uh, uh, uh, uh, of iedere vier minuten. Maar... ja, dat. Uh, <lacht> Um, het, het, het grappige is, we hebben straks even met die hark, kijk die hark zit hier, dat, die is zo getekend, maar het terrasje is zo getekend. Mm -hmm. en, en wat wij eigenlijk met die mensen die we organiseren willen doen, yeah. is dat we zeggen, nou laten we nou niet dit als uitgangspunt kiezen voor het handelen, maar dit. Mm -hmm. En wat je dan ziet, is dat hier zeg maar zitten, hè, laat ik ze maar even noemen, randfiguren, mm -hmm. die lopen zowel op het terrasje als in de organisatie. Nou, en die randfiguren die, hè, wat in het staat, dat noemen we de voorste linie. Ja. Hè, want die zitten hier en dit is dan de achterste linie. En wat je met het nieuwe organiseren doet, is het, dus het draaien. Eh, dus je werkt niet zo naar beneden en vertelt hun maar wat er hier de wereld eruit ziet. Nee, je kijkt hoe ziet hier de wereld eruit. Maar we breng ook al die andere mensen, inclusief de kinderboerderij, bij wijze van spreken, hier mm. gelijk in beeld. Mm -hmm. En geef hun de positie hè, dat, dat de organisatie weer in hun handen komt, zodat ze kunnen zorgen dat hier optimaal in jouw termen plezier is. Wij zou ik noemen in ieder geval de menselijke maat. Ja, en dat plezier, maar dat plezier zit dus uh, uh, misschien niet alleen op het toetsenbord, zeg maar. Nee, dat zit ook de randfiguren natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, maar die lopen ook hier. Dus... Ja, dat is wat je wil. Kijk, als je, als, je, als je in een goed restaurant zit en je hebt al die appjes waarmee mensen beoordelingen kunnen geven. Nou, dat is echt waar s s'avonds eerst naar kijken. Staat er iets in het systeem? En dan gaat het volgens mij niet om, om, om, zie mij eens goed zijn. Maar ja, mijn dag is goed als, de Amerikanen hebben daar een mooie uitdrukking voor, make their day. En, uh, en dat is eigenlijk waar, waar het over gaat. Mm. Make their day. Mm. Hey? En, uh, en ik heb hem bij mij uh, bij de voetbalclub toch ook ingebracht. Hè? We hebben de pupil van de, van de, van de week, hè? zoals dat dan heet bij voetbalwedstrijden. Ja. ja, die andere jongens zijn er op dat moment voor. Om voor die pupil. Make, hè? Make their day, hè? maak zijn dag. Daar ben je voor. Het is niet vervelend als een joch meeloopt met het eerste en de verstorend, Nee joh. Onderdeel van jouw business om ervoor te zorgen dat dat kind het optimaal naar zijn zin. En het rare is, doen ze allemaal vanzelf. Doe ze allemaal vanzelf. hoef je niks voor te doen aan regels en procedures. Hmm. En wat iedereen weet, had ook mijn zoontje kunnen hebben. Hmm. Maar dat is voor een verzorgende is er ook gewoon niks moois dan dat je uh, ziet dat de bewoner bij voor je alle inspanningen hebt verricht, gewoon, gewoon gelukkig is op dat moment of dat de familie blij is met. met dat wat je gedaan hebt, die dagen, ja dan krijg je het plezier ook terug. Ja. En dan krijg je ook het plezier terug dat je het ook gewoon mag doen. In plaats van de, soms ja. dat je het nu stiekem moet doen, omdat je buiten de regels uh, treedt. Dus het gaat ook om de legitimatie van, van ja. handelen. En, en, en ik had ook in een, in een workshop, heb ik wel eens gehad, dat zo'n ondersteunende die zei, ja dacht je dat ik het leuk vind dat al die vakinhoudelijke mensen hier altijd zo ontevreden over mij zijn? Dacht je dat ik dat leuk vind? natuurlijk niet. ik zou het liever ook andersom hebben. maar ja, dat is toch lastig dan, om het ken op een of andere manier voor elkaar te krijgen. Hmm. want de, de, de simpele vraag, heb je wel eens aan het primair proces gevraagd wat ze van jou verwachten of wat ze graag van jou zouden zien? nou, die vraag is toch nog nooit gesteld. ja. <laughs> ja. ondanks alle goede bedoelingen, hè? ja. Dat is ja. ja. vandaar dat uh, eerste hulp. ja. van jou. horen. Als we dan toch beginnen, begint dan gelijk goed. Begint hier.